Hallo, we gaan even aan de slag met je eigen YouTube kanaal. Hoe leuk is dat? Je gaat weer inloggen en zoals ik net uh, al liet zien, als je oh, hier klikt dan of daar moet je eventjes, uh, nu ben ik al ingelogd bij mijn uh, kanaal. Uh, dus als je ingelogd bent bij je kanaal zie je hem hier links staan. Als je nog niet bent ingelogd moet je hier onder je fotootje kijken. Nou dit is een test uh, banner. Um, Natuurlijk altijd eerst even belangrijk van oké okay, naar instellingen te kijken. Dit zijn uh, mijn instellingen. En uh, belangrijk is om even te kijken naar je privacy. Dus hier kun je aanklikken dat video's je leuk vindt, he, die je privé wilt houden. Je afspeellijst die ik heb opgeslagen van anderen privé houden. En mijn abonnementen privé houden. Dat kun je aan of uitzetten. En dat is belangrijk als je je kanaal wil inrichten, want je zou ook, dit heb ik nu opengezet, zodat ik andere abonnementen kan delen met andere mensen. Nou, dus dat is even belangrijk om mee te nemen. Uh, je gelinkte accounts, je kunt het dus ook verbinden met Twitter bijvoorbeeld of Facebook. Uh, dus hier kun je even goed kijken naar de instellingen. Nou, we gaan even terug naar mijn kanaal. En uh, nou, je ziet dat het vrij leeg is. Home, ik heb één lijst hier staan, instructiefilmpjes. En uh, ik ga mijn kanaal even aanpassen. Nou, je ziet, uh, je hebt twee mogelijkheden. Je hebt voor nieuwe bezoekers iets. Nou, dan is het leuk om iets in te spreken van, hallo, dit is mijn YouTube-kanaal. En uh, welkom, en je, je kent het wel. En hier zet je eigenlijk alle video's neer die je uploadt. Nou, je gaat afspeellijsten maken en dat is handig om een afspeellijst te markeren aan bijvoorbeeld een onderwerp, bijvoorbeeld de breuken of aardrijkskunde, of je kunt het natuurlijk ook koppelen aan een klas. En als de klas geabonneerd is, dan krijgt hij automatisch bericht dat jij een nieuw uh, filmpje hebt geüpload. Dus dat is wel even handig. Nou, als je gaat naar afspeellijsten... Dan zie je hier mijn afspeellijsten, video's die ik leuk vind, instructiefilmpjes. En dan kun je nu zeggen... Um, uh, kijken, klas uh, 2, klas 8, 7b. Maken. Oké. Okay. Nou, klas 7b. Uh, ik heb nog geen video's, kan ik daar een video'tje aan toevoegen? Video's toevoegen... En dan kun je kijken hier een URL-video, dus dan kun je iets zoeken. Bijvoorbeeld breuken. Nou, dan zoekt hij eigenlijk andere hier wiskunde die yes video toevoegen bij klas 7b. Nou, dus, nou zie je eigenlijk die video staan, maar je kunt ook zeggen: van oké, okay, ik wil mijn eigen video toevoegen. En dan klik je hierop. En dan zeg je test, bijvoorbeeld video toevoegen. En dan heb je twee video's. Zo richt je eigenlijk die uh, afspeellijsten in. Nou, dan ga je even terug naar mijn kanaal. En dan zeg je kanaal aanpassen. En dan zie je hier dat die ene lijst staan. Nu wil je een nieuwe lijst toevoegen. Dan zeg je oké. Okay. Uh, ik wil hierop klikken. Ik wil geen, hè, maar ik wil een lijst. Eén afspeellijst. Yes. En welke afspeellijst? Nou, klas 7b. En dan zeg je gereed. Nou, en dan heb je hier jouw YouTube kanaal. Zo zie je dat je heel makkelijk dus uh, lijsten kunt maken. Je kunt ook zeggen, oké, okay, ik wil niet een lijst, maar ik ben abonnement. Wil ik toevoegen. Nou, gereed. Dan zie je hier mijn abonnementen. Ja, dus zo kun je eigenlijk jouw uh, afspeellijst uh, en jouw YouTube kanaal goed inrichten. Uh, moet ik nog meer iets vertellen? Stel dat je dingetjes wil weggooien. En dan kun je naar videobeheer gaan. En dan zie je hier al jouw video's staan. En als je dan hieraan klikt en je zegt verwijderen, dan kun je eigenlijk zo jouw video's verwijderen. Ja, dus zo kom je dan bij de Creator Studio, kun je eigenlijk uh, dit soort dingetjes doen. Kun je ook kijken hoe vaak het is bekeken. Ja, dus dan, uh, nou, geen activiteit, nee helaas, want uh, dit kanaal gebruik ik niet. Dus zo kun je eigenlijk uh, werken met jouw YouTube kanaal. Heel veel succes!